We zitten midden in de verkiezingscampagne. Overal hangen posters, elke dag zie je politici op tv en op Twitter lijkt het haast oorlog. Maar liefst 28 partijen proberen jouw stem te winnen. Maar hoe doen ze dat precies? Wat zegt de wetenschap? Een campagne voer je uiteraard om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Er zijn drie manieren waarop bijna alle politieke partijen tijdens de campagne proberen jouw stem te winnen. Allereerst is er natuurlijk een pakkende verkiezingsslogan nodig, die je overal op posters terugziet. Maar als je daar goed naar kijkt, dan valt op dat bijna alle slogans op elkaar lijken. Zo willen bijna alle partijen samen vooruit. De PvdA voert nu campagne met deze slogan, die wel erg lijkt op en nu vooruit, de slogan van D66 vijf jaar geleden. En ook op samen kunnen we meer, de slogan die het CDA vijf jaar geleden gebruikte. En wat te denken van stem voor verandering van oppositiepartij GroenLinks, dat lijkt wel verdacht veel op 'voor de Verandering, de slogan die de ChristenUnie gebruikte vijf jaar geleden. Nou, dat was vroeger wel anders. Toen kon je aan de slogan direct de politieke partij herkennen. Arbeid, bron van alle welvaart, dat was natuurlijk de Partij van de Arbeid. En evangelische politiek, dat moesten wel de protestanten van de antirevolutionaire partij zijn. Dat komt omdat politieke partijen zich vroeger veel meer dan nu op een specifieke doelgroep richten. De Partij van de Arbeid was er voor de arbeiders, de katholieke volkspartij voor de katholieke kiezers en de VVD was de partij voor middenstanders en ondernemers. Maar zo duidelijk is het niet meer. Politieke partijen proberen zoveel mogelijk kiezers uit alle lagen van de bevolking aan zich te binden, dus de slogan moet zoveel mogelijk kiezers aanspreken. Vandaar dat een term als samen veel gebruikt wordt. En ook Nederland kom je veel als slogan tegen. De slogans mogen dan op elkaar lijken, maar partijen proberen jou wel het idee te geven dat je een duidelijke keuze hebt. De SP en de PVV doen dit al jaren. Stem tegen, stem SP. Of hun Brussel, ons Nederland van de PVV. Maar ook de VVD heeft tegenwoordig slogans zoals niet doorschuiven maar aanpakken. En dit jaar de normaal, niet normaal posters. Alsof het in de politiek om simpele tegenstellingen gaat, waarbij jij als kiezer de juiste keuze moet maken. Naast het bedenken van een goede slogan en het creëren van tegenstellingen, proberen politieke partijen tijdens de campagne zoveel mogelijk media-aandacht te genereren. Of een politicus nou een toespraak houdt of op de markt een praatje aanknoopt met een kiezer, de belangrijkste vraag is, zijn er televisiecamera's in de buurt? Televisiedebatten lijken daarbij de afgelopen jaren het belangrijkste te zijn geworden. Waren dit vroeger nog saaie en beleefde debatten, tegenwoordig zijn ze HET moment om de campagne te doen kantelen. Want wie het goed doet op tv, stijgt in de peilingen. Kijk maar naar 2012, toen Roemer schutterde en Samsom schitterde en de campagne uitgroeide tot een tweestrijd tussen Samsung en Rutte. In zo'n debat is er kortom veel te winnen, maar ook veel te verliezen. En dat verklaart waarom er dit jaar zoveel gedoe is over wie aan welk debat mag meedoen. Duidelijk is dat partijen al lang niet meer kunnen rekenen op een loyale achterban. En dat ze dus elke verkiezing weer alles uit de kast trekken om jouw stem voor zich te winnen. En sommige partijen zijn daarbij wat wanhopiger dan anderen.